Vandaag zijn Julia, Jade en Jorra aan de beurt om geschoren te worden. In dit filmpje wordt het scheren van Jade zeer snel weergegeven. Het grootste deel van dit filmpje is namelijk een timelapse. Jade wordt geschoren naar Jorra. Jade laat het gewoon over zich heen komen onder toeziend oog van haar vriendin Julia. En daar gaan we. In minder dan 30 seconden wordt jade geschoren aan beide kanten. De tafel wordt teruggedraaid en Jade kan weer op haar eigen pootjes staan. Jade kijkt nog een beetje beduust om zich heen, maar gaat daarna snel naar Julia en gaat weer snel op onderzoek uit. Als je meer details wilt zien hoe het scheren van een alpaca wordt uitgevoerd...